Beste kijkers, vandaag ga ik beginnen met de vlogserie Mark op zoek naar woongeluk. Ik wil hiermee jou als bewoner van een huis, of je nou eigenaar bent, of je nou een woning huurt of bij iemand gewoon inwoont, meenemen in mijn ontdekking en zoektocht hoe je nou van je huis ook een echt fijn thuis kan maken. Ik gebruik mijn eigen ervaring als bewoner, maar ook als makelaar en koppel die aan het sleutel naar woongeluk model. Je huis en je woonplek moeten echt als een fijn thuis aanvoelen. Daar waar je je veilig en vertrouwd voelt. Waar je tot rust komt. Waar je je verbonden voelt met anderen. En waar je kunt zijn wie je echt wil zijn. Jouw fort en jouw nest tegelijk. En als je huis dus een fijn thuis aanvoelt, zal je er meer woongeluk ervaren. En dat zal weer bijdragen aan een gelukkiger leven. Dus abonneer je op dit kanaal. Deel het met familie en vrienden en iedereen die jij een fijn thuis toewenst. En tip mij als je zelf iets ervaren, gedaan of gehoord hebt, waardoor jij je meer thuis bent gaan voelen. Want een gelukkig leven begint bij een fijn thuisgevoel.